Zo, het is weer zover. We gaan uh, vandaag nou niet kennis maken, maar uh, die hebben we natuurlijk al wel heel vaak gezien. Echt een icoon van uh, DVS 33, supervrijwilliger, goede voetballer geweest vroeger. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat er, uh, wat er uitkomt uh, hier. Ik uh, denk dat er nog geen beweging is, uh, dat hij niet helemaal heeft. Begrepen wat ik precies bedoelde, maar hij zou na een minuut uh, zou hij eraan komen lopen, dus ik moet toch even kieken waar, uh, waar dat jong is, dus uh, heel even kleine pauze en dan geef ik even een seintje en dan komt hij eraan lopen, en ja, uh, yeah, dan gaan we het uh, overal over hebben. hij heeft het gelijk begrepen, hartstikke goed. Helemaal top. En uh, ja, jullie zien vanzelf wel wie, wie dat is. Ik ben heel benieuwd wat er uh, allemaal uitkomt. Zo, Kik, wie we door hebben. <laughs> ja, van die dingen Kijk, ja. Dat moet wel even gebeuren, want het wordt allemaal opgenomen. Ja, ja, ja. ja, ja. En anders moet ik direct langs het bureau. Oh. Kleine bekeuringen in ontvangst nemen. Ja, het bureau is dicht, hè. Ja, het bureau is dicht, hè. Ja ja, ja. ja. ja, je woont mooi, hoor. Lekker dicht bij het centrum. Ja, met een of twee keer vallen en. Uh, en je bent er. Ja, hartstikke lekker, man. Ja, ja. Hé, hey, ja, en. ja, ja je, je woonde eigenlijk bijna vlak uh, naast. Uh, Piet Schrijvers. Ja, die, die, die zat iets verderop. Ja, zat iets verderop inderdaad. Ja. En uh, ja. helaas overleden. Ja, ja. 75 dan maar. Ja, en jij, jij zal het wel vaker meemaken natuurlijk, dat je ook leeftijdgenoten of mensen die ouder zijn dan jij, of, of zelfs ook nog jonger, hè, zoals oh, Piet Schrijvers. Ja, ja, ja, ja, je ja. hebt er heel wat zien wegvallen, ja. Gijs. Ja, heel veel, heel veel, ja. Ja. Ja, ja. ja hè? En... Uh, ja, dat, dat is niet altijd even makkelijk, of wel? Ja, maar het leven gaat door, Piet. Het, is, het leven het is, gaat door, ja, ja, het is natuurlijk altijd wel, ja, wel even brood en rot, en, uh, maar het gaat weer door. De, de, de mensen staan ook niet stil, dus... Ja. En jij gaat ook gewoon lekker door? Ik ga ook gewoon door, dat zie je. Ja. Hoe, hoe oud ben je nu? oud. Als ik vragen hebt. mag. Niet zo oud dat eruit ziet, maar <laughs> 87. 87? Ja meneer. Vijf stondig. Ja. Oh, oh, oh, oh. ja. Dat zijn mooie leeftijden. Ja. Ja, 87. Dat ja, die, dat heeft doet... hij, hij wel de meeste aardappels zaten hoor. Ja, dat doet mij herinneren aan mijn vader. Oh. Die 87 geworden. Maar ja, jij, ja. Gaat, jij gaat gewoon nog even door. Je gaat uh, over de 90, denk ik. En zeker als je zo die belangstelling houdt voor voetballen, sport. Dat is belangrijk hè? Ja, ja, ja, ja. Je loopt bij je leven lang erbij hè? Dat is, ja. Uh, kijk, je werd, je, je werd lid van je clubje. Ja. En uh, daar bleef je. Ja. Kijk, dat is nu allemaal anders. Dat is allemaal anders. Het is ja. allemaal geld, geld, geld. Ja. Ja, ja. ja dat, is, dat is duidelijk. Hoe lang ben jij nu al lid van DVS? Ik, ik dacht 72 jaar. 72? Ja. Dat is nog meer dan Jan van der Vlis, of niet? Ja, ja, ja, ja. ja. Jan zei ook ja, al, laatst van, uh, ik ben een 70 jaar lid. Jan is 70, ja. Ja. ja. Zou ik die ook nog een keertje naast me krijgen? Het is een nieuwe huis die had net zo lang lid kunnen wezen als ik. Ja, hij is, die, ja hij, is, hij is nog even naar VVOG geweest. Die he? moest uh, naar VVOG. Ja, over VVOG gesproken. Vanmiddag gaat het weer gebeuren. Ja, ja Peter, voor ons is dat uh, weer iets uh, hey, om naartoe te leven. Maar je hebt natuurlijk, hey, die spelers tegenwoordig hebben het komen overal gedaan. Ik denk niet dat iedereen me nu wakker worden. Ja, nee, dat, dat is ja? gewoon zo. Dat ja, is gewoon ja, zo. Dat is... ja, ze zullen toch wel iets voelen, of niet? Ja, ja. ja. Misschien het publiek. Publiek? Uh, ja. Ja, ja. Maar ik denk niet dat ze het wat uitmaakt, ik moet me helemaal vergissen. Ja. maar dat ze het wat uitmaakt als ze nou tegen vocht spelen, ja. of dat, dat ze tegen een ACV spelen, noem maar op. hey maar jij, trek je dus wel uh, wat aan, zeg maar, dat, dat er niet in, in het eerste allemaal echte herbelogers uh, zitten? Of, of, of ben je wel zo reëel dat je ja, zegt, ja, kijk, je op ik, hoog niveau ik, speelt... Ja, natuurlijk, je wil allemaal wel een beetje op niveau spelen, dat, ja. dat is... Maar ik vind het, ik zou het wel prettig vinden natuurlijk, als er ook nog eens een stuk of vier armelovers in liepen. Ja. En kijk, je kunt niet meer met elf armelovers dan dan, dan, dan reed je het niet. Ja. En dat zie je AFC je horst. Ja. Op een gegeven moment dan, dan speelt geld weer een grote rol en ja. dan komen die haalers de spelers van buiten. Wat dan moet anders kom je niet verder. Ja. Wat dat betreft is het toch uniek wat wat er in Urk gebeurt. Ja. Hè? Dat vind ik heel apart. Dat is gewoon... zo apart. Ja. Ze maar hebben dit... geloof ik één speler van buitenaf, de keeper. Ja. Maar dit zijn ook echt jongens van staan vast, hè? Ja. Dat zijn zulke, zulke sterke tonders. Ja, die stropen de mouwen op en die ja. gaan ervoor. Ja, ongelooflijk. Ja, dat kan misschien technisch altijd niet zo mooi wezen zoals wij dat doen, maar ze staan er wel. Ja, nou, die staan ja. er echt. Ik weet niet of ze het volhouden, hè? Of je dat... Een soort voetbal volhoudt. Ja, dat is De vraag af. Ja. Ze krijgen met blessures te maken. Ik weet niet of ze. Uh, ja, dat maar dat soort, dat soort jongens krijgt niet zo heel gauw blessures. Nee nee, nee, nee, nee. Die, nee. Die, dat, dat zijn. Ja, ik, ik weet niet wat ze allemaal doen, maar ja. dakdekkers, bouwvakkers, ja, ja, uh, vissers. Ja, ja, uh, ja, ja dat soort, ja. Sterk volk. Maar dat hadden wij eerder ook. Er waren ook allemaal jongens van de praktijk. Ja. He, neem Jan van den Berg maar Timmerman en zo. Ja, Klaas Bessersen. Ja, het Het waren allemaal jongens van de gestampte Pop. Ja. Schenk, om nog eens even een naam te noemen. Dat was, uh, militair. Militair, maar dat was ook altijd een heer, hè. He. Ja. Het was een voorbeeld. Ja. Ja. Ik, is... was, ik was toen echt een fan hè, van jullie. Oh? Ik, ja, ik was, ik was uh, pupil, zeg maar. Welp, heel, heette dat vroeger, ja, dat zat ik in wel, Welpen 1, en toen was ja. ik echt fan van, uh, van jullie hoor. Oh, oh, ja, oh. ja, elke wedstrijd, kijk, Arie van der Laan, Dan mocht ik altijd mee, weet je wel. Dan, ja, ik, ja, ja. ik was ja, bevriend je met zijn zoon, met, ja. met die gasten. Ja. ja, zeker. Dus er, er geloof ik één, Rijn Kok, Rijn Kok, ja, die, die is uh, langer lid nog eens ik. Ik geloof dat Rijn net 90 is, of 91. Ja, heeft hij ook in het eerste gespeeld? Ja, ja? ja, ja Rijn heb ik mee gevoetbald. Nou, dan had je uh, van de Gier, Ja. van Herpen. Kort de Gier of Jan? Jan ja, Kort. ik heb met uh, Jan hek gevoetbald en ja. met Cor. Ja, Kort is, Kort ja. is uh, overleden. Ja, en Jan, Jan? Jan weet ik niet. Ik, volgens mij leeft hij nog wel. Dat ik heb Cor de Gier wel. meegemaakt als uh, tennisser. Ja. Jongen, jongen, die, die, die, die, die kon echt alles sporten, hè? Wielrennen, schaatsen, hij was overal de beste man, Ja, Onverstelbaar. biljarten. <laughs> Om maar eens even ja. iets anders te noemen. Ja. Ja. ja, Knap, hè? Ja, ja, ja. ja. Je hebt, en hij Henk, die hier, die wilde en ik ja, Ja. die had ook nog meteen weer voetbal. Ik Doe even iets ventilatie aan, want uh, en dan moet je iets, iets uh, harder... Uh, ...praten, want anders dan uh, is het niet te verstaan. Yo. Ja, weet je, wat die, die ramen die beslaan natuurlijk, omdat het uh, geregend heeft, hè? Oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. En, en schaatsen ook, Poo, die grote ja. klappen, Gijs. Ja, die jongen kon alles. Op het meer, weet je, kampioenschap ja. van Ermelo. met ja. Vossenbelt. Wim Kamphorst, ook ja. overleden. corrigeer. Ja, oh, Ik ben ook nog kampioen geweest van Ermelo. Wat ja, maar waarmee? Waar schaatsen, rondrijden. Ja? ja. Rond, oh, rondrijden. Rondrijden. de schaatsen. Op, de, op die middenbaan. Met, met je vrouw? Nee, andere oh. vrienden. Nee, andere vrienden. Oh, andere vrienden. <laughs> <laughs> en, en, en we waren met z'n drie. Wesring, die van die sigaretten, de bakzaak. Ja. En uh, Dirk van den Berg, die kleermaker. Ja, ja. Met z'n drieën. Geinig, hè? Ik ben één met zo'n bekertje, gewoon zo een centimeter of vier, vijf Eetje mina. Ja, leuk. Ja, ja, toen echt op het meer altijd, altijd, altijd wedstrijden, weet je wel. Ja. Ik heb ook eens een keer uh, moeten sprinten tegen paaltje Middelbos. Oh. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat was ja, eh, ongeveer de, de, de, de eerste donkere jongen op het ijs. Ja. <laughs> Daar moet ik tegen sprinten. Ja, ik ik ja, verloor ja, ook ja. nog. <laughs> ja. Ja, die buitenbaan was voor de, voor de, voor de Schaatsers. Hè? Ja, ja. mochten ja. ja, dan op de binnenbaan. Ja, op een baan. Het was zo'n rondje daar. Ja. ja. Maar goed, hey, Bittes van Nieuwhuizen. Ja, nou, die heb ik natuurlijk ook al in de auto gehad. Hè? Ja, ja, ja. Ja, die vertelde natuurlijk een uh, hele verhaal over uh, VVOG. En uh, ja, dat waren nog eens tijden. De, toen was uh, VVOG echt uh, beduidend beter dan DVS, of niet? Oh ja, ja, ja, ja. ja Ik ben uh, wat dat betreft, uh, ja, de laatste paar jaar, maar... nee, Volgens altijd beter. Volgens ja. zelfs nog kampioen van Nederland geworden. Geloof, ja, ja. Tegen te wat voor jongens speelde jij onder? Dit is hoeven natuurlijk. Ja. Nee. Dit is hoeven en, en, en... Ja, wie zat er nog meer? In. Klaassen. Op het Hij Klaassen. Had. Ja. Goed, dat is een goede voetballer hoor. Ja, middenvelder. Ja. ja, ja. En hij heeft foppen en, en Jootje de Lange. Jootje de Lange, uh, ja. ja. En dat uh, soort jongens allemaal. Ja, ja. Dat, ging er, dat ging er wel op, maar we kregen altijd die Ja, halftijd, hè? Ja. ja. Ik ben één keer gelijk, ik tenminste, ik heb één keer gelijk gespeeld, geloof ik. Ja. En, uh, ik een keer met 6-0, geloof ik, daarom verloren. Ja, ja. Maar jij, jij bent en blijft altijd DVS trouw. Ja, Petje's is dan naar voren gegaan voor de poel natuurlijk, hè? Ja. De, de, uh, ja. Toen al? Toen al, ja. Donder. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Dat is wel. Dat wel was op, een maar. van de eersten. Ja, dat werd hem niet in dank vernomen, genomen, hoor. Nee, hè? In Hermloop. <laughs> nee. ja, dat Het was he? een kameraad van ons, zeg maar. is echt een, een doodzonde. Dus, Joo, ja, ja, ja. Gaan ja een beetje ja, naar die ja. groene. Alles wat groen is, moet toch gemaaid worden, of niet? Ja, dat zijn we wel altijd, ja. ja. ja. <laughs> maar ja, dat is, dat, is, dat is allemaal verleden tijd. Het is nog wel allemaal anders. Ja, dat is, dat is wel anders. Maar toch, toch voel ik vanmiddag wel een beetje extra spanning, denk ik. Ja, binnen de ouderen wel, dat ben ik van de hoort uit. Ja, ja. Ja, ja. Ik ga vanmiddag duo-verslag doen met Laurens Sloot. Dat is een beetje de, de grote technische man van VVOG ook. Ja, die, die zorgt ook een beetje voor de, een, van de, een van de sponsoren van VVOG. Ja, Ik ben heel benieuwd, wat, wat verwacht je eigenlijk van de wedstrijd? Ja, wat verwacht je? Uh, ik heb ze dinsdag wat gezien dan. Ja, ik ben er niet geweest, maar op de site heb ik gezien. Ja, op de televisie. De televisie? Ja. TVS-TV. De, uh, eerste, TV. in ja, de ja. eerste helft, nou ik vond ze fantastisch. Ja, mooi hè. Ik was stel dus dat. Uh, ja. ja, ik ook. Ik goed. was stelbaar. Zo goed. Ja. Zo. Zo'n groot verschil met de afgelopen zaterdag. Oh, man, niet te geloven. Dovo wist niet waar ze het zoeken moest. Ja, precies. De Twee delen was wat minder. Ja. Toen gooiden uh, Dovo zeg met maar, de kracht erin, het ja. ja. Maar uh, dan zeg ik jongens vanmiddag, ja, dat moeten ze dus kunnen winnen van vroeg Denk ik ook. hè maar ja hadden altijd uh, Zeker. wedstrijden om zich, hè? Ja, ja, precies. Moeilijk te zijn. Ja. Nou, ja. Je, kinderen, die, je kinderen, je kleinkinderen, die, die, die doen het ook goed op uh, sportgebied, toch? Of niet? Ja, die... die, Bed, die, die Bed natuurlijk. Ja. En, uh, uh, en Mike eerst. nu uh, Mike met, bedoel, met het eerste. Mike loopt erbij. Lars is vertrokken naar Putten. Ja, ja Lars natuurlijk. Die, die zei het, ik ben zat op de bank zitten. ja maar, en Als het DVS uitspeelt en Putten thuis, dan ja. ga je natuurlijk even naar Putten, of niet? Dat zou misschien nog wel eens kunnen, ja? Yeah. Dat ik er even heen ga. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja. Mooi. ja Jan Vliss is helemaal volger geworden, he. ja, ja, geworden. Ja, Ik kijkt wel vanaf VVG. Ja, vanmiddag moeten we met hem op pad erheen. Ja? ja want Jan die weet overal de weg daar, he. Ja. die komt er meer. Ja. <laughs> <laughs> het is gewoon, ja, het is bijna een groene geworden. Ja, je je nog ja, zo ja, ja, ja. ja, En Jan, altijd, altijd kritisch hè, op het eerste. Ja, jongen, jongen dat, wat doe je nou? Ja, <laughs> gaat kijk, die bal weer maar dat moet je maar moe de zelf nemen, hè? Dat is, ja uh, ja nemen. Dat moet je niet... Uh, dat zit in zijn karakter, of niet? Nou, ja. ja. Kijk, precies. Jan die een ander houdt zijn mond dicht. Ja. Maar Jan gooit het eruit. Maar hij meent dat allemaal niet. Dat ja. Is, uh, ja, precies. Maar dat komt dat hij zelf ook al Ja, Dat klopt ook, Ik zeg, zijn ja. man, je schoot er ook altijd 10 meter over de goal heen. <laughs> Ja, dat heb van ook dingen. Ja, maar, ja, maar hij had Ik Jaap Tempel nog weer op voorzitten. Ja? Ja, die komt ook een keer in de drie weken of vier weken. Dan, uh... Jaap, Jaap was toch op... ja. Door je een talentvolle keeper? Ja. ja, ja. Was een goede keeper? Ja, ja. ja. Jaap die komt wel een erg keeper. Ja. Later is hij trainer geworden. Ja. Ja. Jaapie. Ja, Jaapie. Hoe, hoe oud is Jaap? Ook ongeveer nee, jouw tegen leeftijd de 80, of niet? Tegen de tachtig, Ja, ja tegen Jaap, de 80. Jaap was toen natuurlijk heel een stuk jonger dan jij, hè? Ja. En Wim van Leeuwen ook. He? Ja. Daar heb je ook mee gevoetbald, of niet? Ja, die waren allemaal wat jonger. Oh, technicus ja. uh, op uh, links-buitenpositie. Ja, yeah. ja je, zoals Wim van Leeuwen ook, die, zeg maar, die lijnen er niet zo wakker van. En je ziet hem dan ook niet meer bij het voetballen. Nee. Uh, Wim, die gaan een beetje fietsen, tennissen, maar ja. op. Ja. Prima jongens allemaal, Met... ja. Ja, ik maar ik snap maar... niet dat als je zelf zo fanatiek gevoetbald hebt, dat je dan niet ja. uh, uh, belangstellend blijft voor het voetballen, hè? Dat snap ik niet zo goed. Ja, ja. Maar ja, goed. Ja. Er zijn natuurlijk meerdere, meerdere dingen in het leven. Jawel, He? ja, jawel, jawel. Zo, uh, zo, zo ja, ben ik uh, DVS uh, ook een tijd uit het oog uh, verloren, hoor. Toen was ik lekker aan het tennissen uh, en... Uh, ja. Ja, ik ben natuurlijk een ben jij ja. nou dan? Ik ben 72. Oh, ook, toch ook, toch ook. Je ook al ja. op. Ja, je wordt toch <laughs> ja. ook, een dag in oude. Ja, je zou het niet ja. zeggen, maar. Nee, ja. <laughs> ja. ja, kijk, nou, maar, ja, toen Bert, Bert, uh, die werd uh, die lid gemaakt, toen werd die vijf geloof ik. Ja. Toen kon, ze, dan kon je lid worden, uh, vijf was. Ja. Toen ik, ik moest vijftien wezen, anders kon ik geen lid worden toen. Ja. Het bleek, uh, bleek wel een talentje, Bert, of niet? Ja, ja, hij kan wel aardige bal trappen hoor. Ja. En, ja. Uh, en als trainer uh, toch ook... Uh, ja, als trainer heeft hij het ook aardig gedaan, of ja. ja. Verder heb je ook nog een dochter, hè? Een uh, oh. dochter, ja nog. Hoe heet ze ook weer? Uh, Larissa. Larissa. Larissa. Ja. Heb, heb ik die ook niet lesgegeven? Ja, dat is ja, wel. Ja, denk ik denk wel hoor. Ja. Die voelt dit... ook bij DWS? Ja, ja. Bij de dames dan? Ja. Ja, Larissa. Ja, nee. Ja, nee. Maar je, je hebt toch nog een dochter, of niet? Ik? Ja. ja drie? Ja, drie ook ja, nog ja, zelfs. Ja, ja, ja. ze op hun namen? De oudste was Irma. Irma, die heb ik lesgegeven. Oh. Ja. Irma, en dan kwam Nanda. Ja. En dan Gea. Ja, ja. En ik ben Bert, die kwam achteraan. Ja, ja. Nou, dus Bert ja. Was, de, was de jongste. Ja, dat was de jongste. Ja. Goed zo. En toen later werd ook weer een jongen, dat was Mike. Ja. ja. Nou, Mike, die is in, in oktober, zal hij wel geholpen worden. Dan is hij 25 en dan is hij 25 jaar lid. Ja, je ja, hebt Ik heb hem. Uh, ik ik een half uur na zijn geboorte heb ik hem lid gemaakt. Ja, echt? Ja, Ja, ja, ja. ja dit is ja, wel uniek. Dat ja. is nog nooit gebeurd. Nee, bij DVS. Dat nooit. is uniek. Dus hij kan echt het oudste lid worden ooit? Ja, dat zou kunnen. Dat zou, ja, als hij ja. 90 wordt. Ja. Als hij 90 jaar lid Ja. Dan haal jij nooit. Uh. Uh. Of wel? Nee. Hey, ja, kijk. Nou. Je moet een beetje mazelen. Hij, hij werd overdag geboren. Kijk, en dan, kun hem, dan kon ik hem opgeven. Ja. Als je, als je s'nachts geboren was, ja, dan hadden we weer een dag tussen een zee. Ja. Ik snap Met Volkes, die wil dat ook proberen, weet je wel, Volkers. Ja. Maar die kleine werd geloofd s'nachts geboren, dus dan redde ik niet. <laughs> geweldig. Mooi hoor. Nou, en dan ben je ook nog heel lang vrijwilliger geweest. Elftal leider ook. Ja, ook nog. Was dat, zes, zes jaar. Was dat een uh, succesvolle periode, uh, Ja, toen begon het voetbal wel een beetje serieus.